Hoi, ik heb tekeningen uitgewerkt en nu wil ik er een kiezen. Ik wil er zeker van zijn dat ik een goede kies. Daarvoor maak ik een overzichtelijke tabel. Kijk maar met me mee. Een keuzetabel is een tabel waarmee je laat zien welk idee het best aan alle eisen voldoet. Je hebt veel ideeën bedacht en er een aantal uitgewerkt. Elk idee heeft voor- en nadelen en je wilt dus weten welk idee je het best kan gaan uitwerken. De tabel helpt je dus om je gedachten te ordenen. Je kan het keuzetabel ook samen met je gebruiker maken. Elk idee moet aan de eisen voldoen. Welke is dan de beste keuze? De tabel geeft je duidelijkheid en overzicht bij het vergelijken van je ideeën en het maken van keuzes. Je hebt eerder in het proces eisen gesteld en ideeën bedacht en het uitgetekend. Deze pak je erbij, zodat je de keuzetabel kan gaan maken. Oké, okay, ik heb hier mijn tekeningen voor me. Deze drie tekeningen kan ik niet alle drie gaan uitvoeren. Ik moet er één gaan kiezen. Ik kan op mijn gevoel afgaan, maar dan kies ik misschien wel een tekening die niet aan alle eisen voldoet. Ik wil dat Rosa mijn ontwerp echt kan gaan gebruiken, dus ik pak de eisen erbij. Ik maak een keuzetabel voor elke tekening. Ik zet de eisen in de linker kolom. Ik zet de belangrijkste eisen bovenaan voor meer overzicht. Dan ga ik de tabellen invullen. Er zijn vier waarden, van min 2 tot plus 2. Ik kijk naar elke eis en vraag me af hoe de tekening aan die eis voldoet. Dan vul ik de rij in met mijn potlood. Ik gebruik geen kleur, want dat leidt af. Voldoet de tekening aan de eis, dan vul ik plus 1 in. Voldoet de tekening heel goed aan de eis, dan vul ik plus 2 in. Ik loop alle eisen af en dan zie je dat er een visueel beeld ontstaat dat aangeeft waar de tekening wel en niet aan de eisen voldoet. De middenlijn werkt als een soort balanspunt. Als ik dit heb gedaan bij alle drie de tekeningen, heb ik een goed beeld van de keuzes. Nu pas zie ik welke tekening echt aan de eisen voldoet. Je ziet hier dat het bureau aan bed idee niet goed scoort. Ik vond het best een leuk idee en het bleek me gaaf om te gaan maken. Maar het voldoet bijna niet aan de eisen. Voor de belangrijkste eis, het afsluiten, gaat het bureauontwerp niet genoeg veranderen. Het kussen scoort al een stuk beter. Alleen bij het afsluiten scoort het weer minder goed. Het kamerscherm scoort goed op bijna alle eisen. Als ik nog even ga kijken hoe ik het scherm minder bepalend kan maken, is het een super oplossing voor Rosa. Door deze tabellen kan ik goed verantwoorden waarom ik met welk ontwerp verder ga. Ik kan nu met zekerheid verder met het ontwerpen van een kamerscherm. Succes bij het maken van jouw keuzetabel.